Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie er kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Oralie en vandaag ga ik jullie tips geven om meer bestellingen te krijgen op je eigen bedrijfje. Zijn jullie benieuwd naar alle tips? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke omhoog. En laten we maar super snel beginnen. Maar voordat we gaan beginnen, wil ik even sorry zeggen dat er al echt al lang geen video meer online gekomen is. Ik ben niet gestopt, maar dat komt gewoon. Ik had echt geen inspiratie meer. En vanwege school had ik het mega druk. Uh, maar ik dacht van, laten we maar eens een nieuwe video maken, want ja, ik heb er ook weer zin in. En trouwens, de, herfstvaka uh, de herfstvakantie, ik bedoel de herfstcollectie, staat helemaal op mijn site. Dus ga zeker een kijkje nemen naar mijn herfstcollectie. En er staan ook weer heel leuke nieuwe sieraadjes online, dus neem zeker een kijkje. Maar nu gaan we echt door naar de tips. Um, als eerste zou ik u een tip geven van, zorg voor een mooie profielfoto op uw, op uw Instagram account. Want heel veel mensen kijken ook naar de profielfoto. En als de profielfoto niet echt prof professioneel is. Dan, ja, dan gaan mensen minder al bestellen. Of als je helemaal geen profielfoto hebt, alleen zo'n mannetje. Ja, dan gaan mensen je eigenlijk niet echt betrouw vertrouwen. Waardoor um, waarschijnlijk heel veel mensen ook niet gaan bestellen. Dus zorg wel dat je een profielfoto hebt. En ja, voor de rest maakt niet echt heel veel uit hoe die profielfoto eruit ziet. Ik zou die alleen zo niet te kinderachtig maken. Als je snapt wat ik bedoel zo ja ja gewoon um, ja gewoon leuk dat was mijn eerste tip dan mijn tweede tip is zorg dat je een goede bio hebt zo een profess professionele bio ik heb echt net al dat prof mensen woord professioneel maar zorg gewoon dat je een verzorgde bio hebt allee um, zorg ook gewoon dat je bijvoorbeeld opzommingstekens hebt en niet één doorlopende tekst want ik snap dat dat heel saai is om naar te kijken of dat dat dan zo raar over kan komen. Dus zorg daarvoor. Hier is het, Zo ziet mijn bio eruit. In mijn profielfoto. Ik ga het natuurlijk niet allemaal kopiëren. Maar iets in die richting kan je doen. Want dat ziet er veel beter uit. Dan als je alles in een doorlopende tekst zou zetten. Maar natuurlijk doe je wat je wil. Er zijn alleen maar enkele tips. Waar mensen naar kijken. Of ja, ik let er toch op. Ik weet niet of andere mensen daar ook op letten. Maar bij mij valt er gewoon keihard op. Dan tip 3. Zorg. Dat je een goede gebruikersnaam hebt. Bijvoorbeeld, ja, gewoon. Heel veel mensen vermelden zo een deel van hun de naam erin. Of gewoon, heel een naam. Of. weet ik het wat allemaal. Maar zo, wel zoiets iets vermelden. Of zo. Gewoon niet. niet zo of zo. Dat is een van mijn vorige gebruikersnamen. Volgens mij, was, he, volgens mij heette vroeger, toen ik pas gestart was, heette mijn account Jewellery.x.x. Maar eigenlijk. Dat is zo een naam van, ja, dat is niet echt een coole naam, zeg maar. Nu, nu, nu noemt hij, ja, Jules Wynorali, wat wel veel leuker is. En dan weten ze ook wie dat ik bijna, want er staat gewoon mijn naam vermeld. Maar het is gewoon voor een leuke naam. Een heel originele naam. Of ja, mijn naam is, mijn Sierra, la naam. Het is niet echt heel origineel, maar het is wel zo'n leuke naam. Dus dat is een tip 3. Dan als tip 4, wees gewoon echt vriendelijk tegen andere mensen. Ook al komen die heel bot over of heel gemeen over. Blijf altijd vriendelijk. Want als je één keer gemeen gaat reageren, hè, dan gaan die mensen misschien helemaal niet meer willen bestellen. Of andere mensen ook niet omdat ze dat gehoord hebben van die persoon dat je niet echt vriendelijk bent tegen je klanten. Dan zijn mensen heel snel weg. Dus wees echt vriendelijk tegen de personen, Gewoon tegen iedereen. Tip 5. Zorg dat je regelmatig iets plaatst op je verhaal of gewoon op je Insta, sorry. niet hetzelfde. Gewoon op je verhaal of op je feed. Zo. Want als je eigenlijk een keer niks meer hebt geplaatst of niks meer hebt laten weten over je sieraden, dan denken mensen dat je gestopt bent. En dat wil je natuurlijk absoluut niet als je niet gestopt bent. Dus wees actief op sociale media. Ik, ik kan begrijpen dat dat moeilijk is. Maar probeer gewoon zeker één keer in de maand te posten op je feed. Of ja, ik zou dat doen. En dan toch gewoon regelmatig te plaatsen op je Instagram story. Dan moet je geen heel spam zijn. maar gewoon in de foto of zoiets. Van dat je een serum hebt gemaakt. Of dat je niet bezig bent met een nieuwe collectie. etc. Dat is wel aan te raden. Tip 6. Wat ik ook al in mijn andere video heb laten zien. Van je bedrijfje laten groeien. Maak mooie foto's. Dat is echt zo belangrijk. Mensen kijken er altijd naar naar hun foto's. En de kwaliteit van je foto's. Dus zorg gewoon dat je goede kwaliteit hebt van je foto's. En. Dat die ook gewoon mooie belichting hebben enzovoort. Wil je zien hoe ik mijn foto's maak. Of ja, mijn witte foto's. Dus eigenlijk mijn productfoto's. En dan zal ik hier die video in beeld zetten. Ja, en dat i'tje daar rechtsboven. En dan kan je die video ook zeker bekijken. Dan waren dit alweer mijn tips. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie weer snel terug. Doei!